dan heeft hij het checken. Ja. Maar hij staat hier normaal mee. Wat zeg je nou? Hey! Wow! Hey, Hey. Hey, plots. Oh, shit. Oh shit. volgens mij moet je stoppen met filmen. Nee, man. Hij heeft het verdiend. Deze shit gaat viral. Yo, check even deze check. Doen? Nee man, gast. Foto's naar fake. Check de Insta. Wacht even, twee seconden. Oh, oh. klop. Yo, ze zit echt alleen maar natuurfoto's. <laughs> nou niet doen dan! Saibe! <laughs> <laughs> ja, ze zijn wel nice. Fuck, fuck, fuck. Yo! Ja, nee, dat is Michael. Ja, weet ik veel. Oh shit, was toch niet echt. volgens mij weer ongesteld ofzo. Wat <laughs> doe nee. je? Hey, hallo. Zo niet normaal, ruim het even op. Waarom je je mee, man? Weet je wel dat honden er ontzettend ziek van kunnen worden? Ruim het gewoon even op die troep. Gast, wat bemoei je je nou? Als je zo'n probleem hebt, dan ruim je toch lekker zelf op. Je hebt niet eens een hond. Oh, raam thuis ook je moeder alles voor je op. Wat zijn er? Wat zijn er? Hey, yo, yo, gast. Zo bedoelt hij het helemaal niet, ja? Toch? Misschien kan je, je vriend even vragen: moet die troepen troep weer opruimen? Je... Blijf toch ja, ja, ja. in Nederland of zo, hè? Hey, meneer, rustig. Nee, laat me met rust. Hey, <laughs> Hallo, oh, hey, hey, hey, Oh, shit, shit. We hem zo filmen. Kom dan. Nee, deze man heeft ja, verdiend, man. Nee, je nou. Ik is een Ik dat je stoer bent.